Goedemorgen, ik ben Monique. Ik heb samen met mijn man Benny Melkvijouderij en bezoekboerderij in Beltrum. Beltrum ligt in de Achterhoek. Uh, wij uh, hebben een paar boerenkamers die we verhuren. Mensen kunnen bij ons overnachten. We geven rondleidingen, kinderfeestjes. Uh, en sinds drie jaar ben ik ook gecertificeerd paardencoach. Uh, en ik wil jullie uh, graag meenemen in een virtuele rondleiding op ons bedrijf. Oké, okay, dus zorg dat je er vrijdag 26 juni bij bent. Uh, klik op de link om een herinnering te krijgen en dan uh, zien we je graag. Heb je een vraag alvast, typ hem uh, hieronder en dan uh, kan Monique hem vrijdag live beantwoorden. Tot ziens!